Wil jij nieuwe mensen leren kennen, maar face-to-face -face ontmoeten gaat even niet lukken? Heb je er wel eens gedacht aan LinkedIn? Het is zeker geen platform voor alleen maar als je werk zoekt, maar juist ook om andere connecties te maken in het land of over de hele wereld. En ik help jou om daar zichtbaarder te worden. Onder andere door het maken van je bedrijfspagina op LinkedIn. Klik hieronder en je krijgt mijn uitlegvideo hoe jij een LinkedIn bedrijfspagina kan maken en daarmee zichtbaarder wordt. Tot ziens online!